Oh, uh, oh. Kijk wat een mooie lach. Wat is dat? Wat heb je daar? Ik heb hier twee bakken Nescafé, omdat de ouderen hier meestal blij gaan worden. Lekker ja. koffie. Want wat gaan we doen eigenlijk zometeen? Uh, we gaan uh, naar ouderen. Zijn het ouderen? Ik een bakje koffie erbij. Je denkt dat het de ouderen zijn. Ja. Uh -huh. En wat, wat willen we van ze weten? Um, wat vind ik van de wijk? Wat Nee. Wat nee, we hebben van We hebben het over. Precies. En wat is kattenkwaad? Wat is kattekwaad? Dingen gewoon eigenlijk je ja, nee, dingen, niet. handen mooi op. Kattenkwaad gaat eigenlijk om onschuldige overlast. Het dus gaat niet om hele vette overlast, maar gewoon stoute dingen, belletje trekken en dat soort dingen. Ja. En of ze dat vroeger hebben gedaan. Ja. Heb jij dat vroeger gedaan? Ja. Ja. Nou, dan kan je daarmee beginnen. Want dan heb je een gemeenschappelijk iets. Gewoon zeggen dat je... Ja, hij zegt, jij, mevrouw, meneer, precies, ik heb vroeger Belletje getrokken. Heeft u dat ook gedaan? En dan heb je gelijk een gespreksonderwerp en dan heb je iets wat je gewoon samen hebt gedaan. En dan zo begint het gesprek. Hou op, die. <lacht> dus nog een keer een bakje koffie, dat is voor gezelligheid. Ja, en wat ja. het, betekent dit nog meer? Weet niet. Want wat, als je zit met elkaar en je bent koffie aan het drinken, is er stress? Nee. Nee hè? Waarom is er geen stress? Nee, ontspannen. Ontspannen. Volgens mij is dat het belangrijkste dat we gewoon een, een ontspannen sfeer creëren en dat we het hebben over stoute dingen van vroeger. <laughs> ja.